Ja, morgen. wat wat is net wakker. Wat zeg je? Ja, we passen net wakker natuurlijk. Ja, dat valt onzicht nog wel mee. Maar het is uh, kwart over zeven. Mm -hmm. Daar gaan we naartoe, Tess. We gaan naar Ermelo. Dit keer niet voor het horse event of een event. Maar zoek okay. je. Ja, er viel van alles tegen mijn benen aan. Dus ik denk, oeps, gebeurt er iets wat er niet moet gebeuren. Dat dacht ik. Maar niet voor het horse event. Oh, waarvoor dan? voor uh, mijn eigen wedstrijd, want ik ga het NK rijden. En hoe zenuwachtig ben je op een schaal van 0 tot 10? Ik denk dat op dit moment nog een 3 is. Hou oh, dat valt nog wel mee. Alleen ik kan al niet meer helder nadenken. Dat is op dit nee, moment. Nee, want ik mocht geen therapiedeken meer gaan pakken van je. Nee. Ik moest de auto starten en we moesten op weg, omdat ze anders het idee heeft dat ze te laat komt. Nou ja, anders had ik geen tijd toch Ik zat vast wassen en zo. Ja, nou je hebt tijd zat, want je bent twee uur van tevoren. 2,5 uur van tevoren aanwezig. Op Ermelo, ja, maar niet op staan. Uh, nee, dus op Ermelo. Dan hoef je alleen maar te knotten. Mm, ja. Dus die had hij wel wat te gehad om even een therapiedek op te zoeken. Ik kom me graag aan de planning houden. <laughs> ik merk het. We waren al tien minuten te laat. Ja, je wilde vijf over zeven eigenlijk weg. Je was om zes uur je bed uit. Ja. Ik om half zeven. Maar ik was bij je en Lotte was bij je. Hoe was dat? Ja, gezellig. We hebben gepraat over Avatar en over Pippi Langthuis, die een nieuw liedje heeft. Dus, uh, Heel spannend allemaal. Dus nu op weg naar stal. En dan uh, ga je pony voor de tweede keer wassen. Dat heb je gisteravond ook gedaan. Een maar schoon zijn, zullen we maar zeggen. En dan gaan we naar Erbelu. Yes! Ik is niet eens dat het een donder is. nu wel. We gaan even kijken wat Tess aan het doen is. Weet wel wat ze aan het doen is. Is er dondergrassen? Hanni ja. is het er niet mee eens. Ze moet een witte staart hebben. Een soort met de shampoo uh, Tess die heeft er witte shirtje aan. En geen vest eroverheen. Vind je het echt een goed idee? Ja, zegt ze. Ik een vest Ja, maar als je nu een vies shirt krijgt, is het misschien ook niet alles. Ik heb twee extra t-shirts bij me. Oké. Okay. Nou ja. Oké. Okay. Misschien had je die dan even aan moeten trekken. Een ander shirtje had misschien beter geweest dan. Ik zie dat de Bonnie toch ook nog hier even gewassen moet worden. Ja, ze is echt een vies. Zou jij misschien nog een beetje... Een beetje pakken. ik bij je, of niet. Ik ga ze pakken. Blondie moet nog ontbijten, dus ik heb een emmertje Bix. Dat is wel goed voor vanmiddag, Blondie. Ik moet een beetje overhalen. Zo, dus uh, je wacht de helft. Zie je dat? En de helft. Ik heb ook nog ontbijt. Nou, dat was lekker. Dat <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> Ik moet alleen even de feestdag nog pakken. Okay. Pak je even deze kappen. Nou, het een 80 kilometer. Ja, zeker. Anders gaan er weer. Maar iets langer, want we zijn met de trailer. Pak even je lijstje. Ik heb twee uur en een kwartier voorgenomen. Dus... Heel goed. En dan moet je acht knotten maken. En je moet je shirt wisselen, want die is nu vies. Ja, we hebben alles. Wat zeg je? We hebben alles. Heb je het gecheckt? Ja. Zadel, single cap, laarzen, sporen. Laarzen schoonmaatschappen staat er sowieso in. Dekje, pezenkappen, poetsdas, jasje, witte handschoenen, emmer. Kwikknots, eigen knotspullen. Oh, dan moet ik even kijken. Ik bedoel maar. Heb je nou de therapiedeken nog gevonden? Nee. Nou. Uh, Die ben ik de ook niet, ben ik ook niet naar op zoek geweest, ja, okay. uh, voor een paspoort. Dus we kunnen? Ja. Check, check, level check. Dus we gaan met de boer op door naar Ermeloo. Oké, okay, let's go. Oh, de is is dus eigenlijk... <much> Ik is aangekomen, bedoel staat in haar stad. Nee, je kan niet bewegen. En ik ga even knotten en mama gaat aanmelden en Daan komt over uh, een half uurtje. Tess, die is klaar Knotten. Die is nu een eierkoek aan het even met... Kaneel. Kaneel. Uh, we gaan nog een bosje maken. Ja, er zijn veel botsingen hier. De rest heeft geen voorrang meer. Kijk uit, die mevrouw is aan het proeven. Dus wij zijn even naar het dressuurterrein op verkenning. Ik ben al geweest. Oh, Zo zien we op Tess. Hallo? Ja? ja? Misschien kan je hier blijven. Uh, we zijn nu even naar het losrijterrein. Dan kan Tess even kijken waar ze moet rijden. Ik ben er al geweest. Maar we gaan eventjes nog een keer kijken. We zijn bij de ring waar in die ring laten we starten. Ach, en daar is het losrijterrein. Ga oh, even daarheen. Okay. Nou, daar is Ja. Dat was het. Ik heb niet heel veel meer te zeggen. Zo spannend is het. Ah, hier zitten hoor. Ik ging net naar de wc's, maar de wc's zijn hier dus ook genderneutraal. Ja, dat is een soort wij half stonden... half Ja, zo. maar we stonden denk ik ook met z'n twintig in de rij voor het dames toilet en bij de heren was er niemand. Maar er stond dan ook op een rokje, weet je wel. Dan is er daar één toilet. Oké. Okay. Uh, wat is je. Nu weet ik het niet meer. Ja. Wat, is, ja. wat is je plan tot losrijdtes? Uh, dat ik ontspannen kan rijden. Ja. En dat we. Heb je nog bepaalde oefeningen dat je denkt die kan ik daarvoor gebruiken voor mijn doel? Dat je zegt als ik dat en dat doe, dan kan ik haar helpen om. De ontspanning wat makkelijker te bereiken. Uh, niet dat ik zo 1, 2, 3 weet. Nee, Denk er maar over na. Stel je bent thuis aan het losrijden. Waar begin je dan mee? Met wat voor dingen? Stap aan een lange teugel. Ja? Heb je een rondje gestapt aan de lange teugel? Dat ga je straks hier ook doen. En dan? Pak op. Ja. Ja, zeker. Achterblondie. je pakt ze op. En waar ga je dan mee beginnen? Uh, met het voorwaarts rijden en twee kuiten eraan en er me zeggen waar mijn hand staat. Ja, dus je, je biedt je verbinding gelijk aan. Je hebt hem tussen twee benen. En uh, een paar overgangen misschien. Ja. Kijken of je misschien op het veld dadelijk een beetje slangenvoltes kan rijden. Ja, of grote voltes. Waarin je dan zo'n beetje naar buiten toe kan drukken. Dat je wat buiging in het lijf krijgt. Als we het lijf ietsje losser maken, dan komt het de hals ook. Ja, ik heb hem. Op welk gaatje wil je? Uh, vijf. Oké, ik er nu nog even op twee. Kom straks op vijf. Nou, trek jij lekker je spulletjes aan. Au. Lieve meisje. En je kan bijvoorbeeld best ook zeggen, als ze een beetje fris is... ...dat je alvast een stukje doet galopperen. Ja. Dat je zo een beetje de energie kwijtraakt. En van het galopperen wordt de rug vaak ook wat losser. Ja. Mag ik dan eerst stiftjes van jou? Yes. yes. Yes. Nou, we hebben wel lekker weer vandaag. I'm trying, trying. Lieve blondetje. Jij. je laars gemaakt? Nee, ik heb laars schoonmaakspul bij me. Mijn laars moet even naar de laars maken. En nog steeds het raceje. Nou, Tessa die rijdt zo dadelijk op gras, dus dan draaien we, en Blondie heeft ijzers, dan draaien we er stiften in, kalkoenen, die zorgen er eigenlijk dadelijk voor dat Blondie op het gras ietsje meer grip heeft, dat ze met de, ij glade, dat ze met de gladde ijzers niet uit zal glijden over het gras. Het heeft best een beetje geregend van de week. Dus het gras zal redelijk vochtig zijn. Daarom hebben we ze ook met een klein puntje erop. Om echt voor die extra grip voor blondie te zorgen. En is het wel leuk als jij dan zeg maar gewoon meteen meewerkt. Nee, die stift, dat die meewerkt. Zo. Het <lacht> is voor een sabel uh, schoonmaken. Ik gebruik alleen het puntje. Zo. Ja, ja, ja, ja. Moet je helpen, Tess, of gaat dat helemaal goed komen? Ik denk dat het lukt. Let op. dit ik denk dat we helemaal precies ook mooi op tijd lopen. Misschien iets langer de andere kant door Ja, ik zou lekker de andere kant op lopen, Tess. Oké, okay, ik heb het bij me. boekje hebben we bij ons. Oké, okay, nou, lopen we maar. Hoi. Dan ga ik jou deze wel geven, Tess. Dan kan jij die onderweg... Uh... Ja. Zal ik haar dan meenemen? Ja, is goed. Dan kan jij je oortjes in doen. Ja, ik denk we lopen zo om de tent heen daarin. Anders moet je langs Medel Plaza. Lieve blondie, kom. Heb je hem? Ja. Nou, neem me maar mee. En dan ga je... Hoi hoi! Om de tent heen. Ja. Kunnen we door de stal heen? Ja, maar ik denk dat je linksaf moet. Okay. Dan kun je om de, om de stal heen. Want anders kom je alsnog weer rechts uit op... Uh... Oh, ja. Bij de medaille. Wat je helemaal aangezet is? Nee. Uh... Moet je me vijf seconden ingedrukt houden, dan is hij aan. Volgens mij is hij aan. Zal ik hem er ook aanzetten? Dat is fijn. Ja. Dat is mooi. Ik hoor jou, jij hoort mij. Dus je gaat straks gewoon lekker zitten. Lekker rijden. Alles om je heen bestaat niet. Alleen jij en je pony. Toch? Ja. Oh ja. Ja, zal ik het wel stellen, Tess? Uh, ja, is goed. Hier zakken die stiftjes mooi grond in. Believen je mag ook komen. Kijk even voor de zekerheid of ik hem op het goede gaatje gedaan heb. Uh, ja. Lieve blondie. Ja. Uh, waar? Nee, Zes. Blondie. Heb je? Ja. Goed erin. Oh ja. Ja, toppie. Geen kinderen om ja, We Daar we zelf opzij. En anders zegt Blondie gewoon tutuut. <laughs> Ineens een uh, neusje in je rug. Wat zei je Ineens een neusje in je rug. Ja. Nou, die ziet er deftig uit. Sander mag! Jee! Ik hou ervan als jongetjes paardrijden. Nou, dan stap je gewoon een keertje terrein rond. Ja. Merk je onderweg, Tess, dat ze het te spannend vindt, dan ga je gewoon rijden. Ja. Dan ga je gewoon eerst een beetje rijden en dan doe je over een minuutje of tien even stappen. Ja, stappen. Heb jij paspoort in je tas? Ja, maar dan moet ik terug. drukken. Ja, oké. Okay, ja. Dan stap je zo vast een beetje langs die ringen, dan stap je helemaal naar achter. En dan kijk je even of er naast de ringen of daar nummers staan. Dan weet je meteen in welke ring je moet. De ja. Oh, de ene de laatste. Nou, dat is mooi. Goed. ja, stappen maar linksom en rechtsom. Een stukje wijken. Kijk je gewoon of hier al een keer in de buurt zo'n overgangetje draf zit. Even om te controleren of ze wel aan je been is. Een mooi adem in je rug. Zo, ja. En dan doe je een beetje tegen de klets, hè? Dat kan. Zo, ja. Goed zo. En niet alleen om haar gerust te stellen, maar ook jezelf, hè? Dat je zo in het kletsen ook een beetje blijft ademen. Naar Goed, zo. Ja, stap maar naar voren, stap maar naar voren. Ja, dat je mooi voelt dat ze die beweging mee, dat ze jou meeneemt, hè? Dat jij die beweging van die rug kan gaan volgen. En naar voren, en naar voren. Zo, Ja, steeds weer aan haar vragen. Zit er nog meer lengte in die rug? Zit er nog meer beweging in dat lijf? Zo, ja, goed zo. Dan pak je zo meteen de makkelijkste kant, dus die voor jou het makkelijkste voelt om de mooi laag te houden. En dan doe je daar aandraven. En dan gebruik je dat aandraven een beetje een wending. Zodat je in een wending aandraaft. Kom maar, achterbeen naar voren, achterbeen naar voren. En recht twee teugels, achterbeen naar voren achterbeen naar voor. Achterbeen naar voor. Zo. Ja. Achterbeen naar voor. Goed zo. Goed, achterbeen naar voor. Steeds weer gebruik een beetje een wending. Heb je iets meer controle over het lijf. Goed zo. Onder je komt door. Onder je komt door. Zo, ja. Kom maar. Ja, goed zo. En ook wel duidelijk zijn als je geen reactie krijgt, hè? Daar heb je nu even ruim een half uur de tijd voor. Binnen, ja, dus dan rij je naar de B rij je naar de B om haar heen en dan doe je even bij de jury stoppen. Ging het goed? Ja, goed zo. Zo, kom maar, doe je alvast even draven? Oh nee, ik, klink, ik, ik heb alle tijd. Het is nog niet begonnen. Hij je zo net voor de M, ga je stappen? Door je de linkerkant, door de goed? linkerkant. Oh. Goed, ze goed. meid. Niet op ze wachten, op kijken, kijk eens niet op je naam. Stop, Stop. jezelf kan ook moe. Kom maar, gooi je naam, zeg goedemiddag. Goed zo, Tess, lekker draven. En ga op de kant rijden dat je het makkelijkst binnenrijdt, hè? Goed zo. Elke hoek is even mooi gebogen om je binnenbeen. En geniet ervan hè. Het is ook leuk. Goed zo. Lekker om je binnenbeen gebogen. Goed zo. Ja, we gaan beginnen Tessa. Succes. A, X, C. Binnenkomen in arbeidsdraf. A, X, C. Binnenkomen in arbeidsdraf. C, recht. Veranderen en de traf enkele passen verruimen. Tussen A en F, arbeid, stap. Tussen A en F, arbeid, stap. F, van hand veranderen. En de stap enkele passen verruimen. F, van hand veranderen. Stap enkele passen verruimen. Tussen E en H, arbeidsdraf. Tussen E en H, arbeidsdraf. C, X, C, grote volte. Op de volte tussen X en C, arbeidsgalop rechts. C, X, C, grote volte. Op de volte tussen X en C, arbeidsgalop rechts. B, E, B, grote volte. B E B grote volte B E B grote volte tussen F en A arbeidsdraf KB van hand veranderen tussen F en A arbeidsdraf KB van hand veranderen C, X, C, grote volte. C, X, C, grote volte. Op de volte tussen X en C, arbeidsgalop links. Op de volte tussen X en C, arbeidsgalop links. E, B, E, grote volte. E, B. Tussen K en A, arbeidsdraf. Tussen K en A, arbeidsdraf. Tussen K en A. B, E, B. Grote Volte, hals laten strekken. B, E, B. Grote Volte, hals laten strekken. Hals laten strekken. Tussen B en M. Teugels op maat. Tussen B en M. Teugels op maat. C afwenden. Tussen B en M. Teugels op maat. C afwenden. A. KXM van hand veranderen, draf verruimen, enkele passen. KXM van hand veranderen, draf verruimen, enkele passen. Ja. E, afwenden, B, rechterhand. E, afwenden, B, rechterhand. E, afwenden, B, rechterhand. A, afwenden en arbeidsstap! A, afwenden en arbeid stap. Tussen X en G, halt houden en groeten. Tussen X en G, halt houden en groeten. Poet Zo, we zijn klaar. Mijn accu is leeg, dus ik moet even naar een andere camera. Blondie wordt eventjes afgezadeld en dan ga ik zo even bij de prijsuitreiking kijken of Tessa kleren om kan wisselen en zodat we naar huis kunnen of dat we nog even moeten wachten. We staan aan, we zitten hier oh, ik, lekker... Ik heb het we zitten lekker op de camping. Nou, Tessa heeft zo, zojuist de uitslagen gezien. Zoals het er nu voor staat is Tess zevende. Dat is een hele mooie plek. ja, hele mooie uitslag. Je bent, bedenk jezelf dat je dan, er moet er nog uitslag van 1 komen. De eerste 8 ziet er zo op de startlijst uit dat ze eerste 8 prijs zouden hebben. Dus dan ben je zevende of achtste van Nederland. Ik denk een hele mooie score. Je hebt 66% gereden, dus je hebt ook nog eens twee winst gehaald vandaag. Wat wil je nog meer? En dan heb je denk ik ook de B uitgereden. Ja. Ik denk dat je dan 30 winstpunten zit. 25. Mm, ook dat, je, dat mama laatst zei dat je op 28 zat. Ik zit het 25 nu. Uh, ja, maar je wilde niet starten omdat je dan... Met... Oh, dat was het. Ja. Was het. Oh ja, dat was het. Nou ja, dat maakt dan niet uit. Dan heb je ook eens de bijen uitgereden? Oh. Nou, is het toch goed? Spannende dag geweest. Zeker. Over een kwartiertje. Loop er doorheen. Loop door. Mm. Over een kwartiertje is de prijsvertreiking, dus we gaan zo dadelijk die kant op. Ja. Wat vind je ervan, Tess? Ik ben ja. heel trots op hoe we het samen hebben gedaan. De plaats, daar moet ik blij mee zijn. Daar ben ik ook blij mee, alleen, ja. Ja. Je bent misschien wel zevende van Nederland? Ja. En je bent ook nog een zeven van de dertig hier zo. We de dertig mee, ben je zevende plaats. Je zit in de top tien. Dat, Dat is hartstikke waar. goed. Ja. Dus je bent eigenlijk de top tien van Nederland? Dat was hartstikke goed. En tuurlijk, hè, je komt hier allemaal naartoe om kampioen te worden. Je gaat naar de hippiade, naar het NK omdat je kampioen wil worden. Maar je hebt met dertig andere combinaties te maken. Jij ja, blondie. Maar je hebt er hartstikke je best gedaan, voor gedaan. Ik vind ook echt dat je in de proef echt eraan gereden hebt. Dat je niet voorzichtig hebt gereden. Dat je hebt gedacht, oh ja, we kijken hoe het gaat. Maar dat je er echt... Uh, nou, je hebt echt voor gereden. Ben ik ben echt heel trots op. En het is je, dit jaar je eerste wedstrijdseizoen. Begin van het jaar heb je, denk ik, je eerste B-wedstrijd gereden. Je hebt voor het eerst regio-kampioenschappen gereden. Daar word je reservekampioen. En nu ben je misschien in de top 10 van Nederland. Dat is toch cool? Ja. Dat is gewoon hartstikke goed. Maar we gaan het protocol ophalen en misschien een prijs. Dat en Een leuke prijs. Ja. We zijn er zojuist achter gekomen dat op Metal Plaza. dat daar alleen de kampioen, de reservekampioen en de derde. De Prijs op kunnen ophalen. Dus wij zijn nu met Tess op weg naar het secretariaat om daar haar prijs op te halen. Toch, Tess? Ja. Hier is alleen Tess. Hier liggen Van je hier. protocollen. Oh, wacht. Ga jij aan het rijtje staan? Ga jij voor je drink vragen? Uh, 6, ring 2, B. Snoep, hebben we dat Ja, we zijn al Vera, Natalie, Guusje, Hilberry, ja. Oh, Alsjeblieft. Dank u. Tempo te hoog. Ja, dat hoort. Nee, de, ik weet alleen niet, of je nu een prijs krijgt. Gewoon vragen en zo niet, dan Gewoon vragen. Ik heb het zo leuk als je, je lid krijgt. Niet. Ik heb een zes, ik heb, ik heb een zeventig. Zeventig? Ja. Ik oh, vond één jurid die er iets leuks bij zegt. De rest niet? Nee. Uh, een smiley? Ja. En uh, niks. Wacht. Um, ik ben 18 geworden en die zei dat ik hier het uh, prijs kon sparen. En uh, wat was okay. het leukste? Ja, zoiets. Kijk, verzorging een 9. Ja, ik heb het ook. het met de losrijden. Ja. Ja. Nou, het protocol heb ik wel al, maar ja, jij ja, begint nu weer. We moeten nog we, deze... ja. Ja. Uh, we gaan toch niet? Wat dus zeg je? Ze zeggen uh, nog niet. Nou, nou. Het inmiddels een dag later. Ja, no. Tess was een beetje moe, gisteren. Een beetje. Ik, ik uh, kwam geen zinnig woord meer uit. Praten lukte me niet meer normaal. Ik uh, was echt kapot. Nog steeds. Ah, nu gaat het wel weer toch je bent wel moe ja. maar gisteren was je echt helemaal kapot ja ik ben gisteren achtste geworden heel knap super trots op je dus het was precies in de prijzen en ik heb een heel mooi lint gewonnen tada ik heb hier ook mijn protocol hè um, grappig ik... gisteren zit één jury bij en die werkt met stempeltjes ja je hebt een mij smiley gekregen ja dat vond ik ook een beetje. Ik denk ja, wat, wat, wat moet je daar nou precies mee? Ja, dat weet ik ook niet. Ik heb wel een negen voor mijn verzorging gekregen. Oh nee, is van een ander. Um, wat kan ik nog meer verzachten? Bij het NK heb je drie juryleden. Ja, dus ik heb misschien ook kan je eventjes drie je... protocollen. Precies, en misschien kan je eventjes in ieder geval je eindcijfers opnoemen. Misschien hebben ze er nog wel iets leuks bij gezet. Bij de eerste jury heb ik 194. Ik weet niet wat er met die jury was, maar volgens mij was ze een beetje zagrijnig, want ze zei ook niet echt gezellig hooi tegen me. En die anderen die me boven de 200 hebben gegeven, die waren heel aardig. Dan de middelste, die had ik 200. Het handigste is om even te vertellen bij welke letter de jury zat. Oh. De eerste zat bij, dat zat hier, daar, heel groot. Huh? C. Precies, De dus jury C gaf jou hoeveel punten? Dus dat is wel de middelste. Wat ja, is dat is dit? de middelste. Nou, die gaf me 194. Ik krijg een jury H. Jury H. Die gaf me 203,5. En jury M. Jury M. Die gaf me 203. En die had er ook nog iets leuks bij geschreven. Fijne pony, probeer goede balans te vinden tussen... achter. Tussen, ja dat kan ik niet lezen. Jij er staat wel. nog iets met loperig. Nee, tussen uh, actief en loperig. Oh. Dat zat er. Actief en loperig. Um, Hoe heb je het ervaren? Behalve dat je er heel moe van hoort. Van alles wat eigenlijk. Want, um, ik weet niet de, want de bakken die waren echt heel slecht. Ja. Ik heb dus bij C zat er gewoon een gat in de bak. Dus ik snap dat ze zeggen dat ik wat balans moet vinden, maar dat is ook een beetje lastig als je op een, uh, letterlijk een natte aardebodem moet lopen, dan snap ik dat het zo was. Ja. Wat ik wel heel slecht vond is dat je doordat je ook nog eens op nat gras moet rijden, uh, moet je koenen erin draaien, überhaupt op gras en dan mag je pe geen peeskappen aan en vervolgens heeft Blondie zich aangetikt, ja. dus dat vind ik echt heel erg naar. Dus ik vind eigenlijk dat als je op gras start, dat je dan op zijn minst peeskap om mag. Ja, ja ook maar... al zijn het de simpelste peeskappen. dat Precies, en vond, dan kijken ze dan het helemaal dinken. na. I don't care, maar ja. dit vind ik echt niet, niet leuk. Wat ik ook niet leuk vond, was de prijsuitreiking. Die was een beetje ja, raar, vond ik persoonlijk. Ik snap dat, dat je een aantal prijzen hebt, maar... Uh, dat dan 1, 2 en 3 op het podium mogen komen, dat snap ik ook allemaal wel. Maar dat je dan als uh, 4, 5, 6, 7 en 8 je prijs op mag halen bij het secretariaat, dat vind ik dan een beetje raar. Dus dat vond ik uh, minder leuk. En voor de rest was het eigenlijk een hele leuke dag toch? Ja! Het is ook wel grappig dat er mensen uit heel Nederland kwamen. Dus dan ook mensen met een Twents accent, met een ja, Nederlands accent. Ja, dat ja, was heel leuk. Dat was heel grappig. Het was gezellig, ja. het was een klein stroodorpje een leuk podium gemaakt voor de prijswinnaars. En, oeh, oe, oe, oe, zo. Gewoon omgevallen. Nee, dat denk ik niet. Ja. En nu gaan wij lekker vier dagen uitrusten ja. in Ze Apeldoorn. Met de paardjes, lekker over de hei heen rijden. En daarna ga je starten in het de L1, denk ik. Ja. Zin in? Best wel. moet je weer vier proeven uit je hoofd leren. Yay. Je kan het. Nou, we gaan naar Apeldoorn.